En toen opeens uh, veranderden er uh, weer dingen, want mijn uh, uh, oudste kind, mijn zoon, die kwam uh, terug uh, thuis omdat de relatie met zijn vriendin uit was. En uh, ze kwam weer in een, uh, een vader-zoon situatie uh, te zitten. En bijzonder daaraan is, is dat mijn zoon zelf ook een zoon heeft. Dus we zaten ineens in een dubbele vader-zoon relatie, hij als vader met een zoon en ik als vader met een zoon. En speciaal natuurlijk omdat ik ook dan in een opa rol terecht kwam. Dus dat was ook een beetje met perspectief van, goh, dat ben ik in plaats van dat ik alle vrijheid heb om nieuwe dingen te gaan doen in mijn leven. Nu ik alleen ben, ben ik ineens een oude man die, een, die gewoon als opa, ook letterlijk als opa in, in het leven staat.